Mijn moeder heeft een ongeluk gehad, ze is aangereden hier bij een winkel in de buurt en ik moet naar haar toe, maar het kan niet. Ik heb daar iets fout gedaan. En dan huurde dus een enkelband en een gebiedsverbod. En ik weet dat ik dat verdien en helemaal mezelf te danken heb, maar ik kan haar daar toch niet alleen achterlaten. Ik moet iets doen. Ik moet iets doen! Ja. Ja, nee, ik ben er toch naartoe gegaan. Maar ik had geen andere keuze. Ik bedoel, ik kan het niet aan een lot overlaten, toch? Welke andere opties? Niemand anders kon er helpen. Het is thuis alleen mijn moeder, ik en mijn broertje. En hij is veel te jong. Natuurlijk snap ik dat het gevolgen heeft. Ik had dat gebiedsverbod niet moeten breken, maar. Ja. Ik kon niet anders. Dat snappen zij toch ook wel? Kun jij me helpen?